Goedendag, ik ben John van ProTech. We gaan het vandaag hebben over first steps. Eigenlijk de eerste stapjes die je doet in de virtual reality. Je krijgt een bureau en dat bureau, daar komen allemaal voorwerpen op waar je mee aan de gang kan. Er staat ook een console daarop en daar kan je allemaal spellen. Kan je daarin doen. Twee spellen in dit programma. Je leert hoe je bepaalde dingen moet vastpakken. Hoe je bepaalde dingen in elkaar moet zetten. En zelfs sommigen leren er een beetje mee dansen. Dus sommigen zijn ook een beetje aan het dansen. En als toetje mag je ook het een en ander, mag je dan wegschieten. Via First Steps.